Met het Google Drive Backup and Sync programma kun jij de bestanden van je Google Drive account op je computer bewaren en tegelijkertijd je eigen computer backuppen. In deze video gaan we het programma installeren door het programma te downloaden, de link vind je in de beschrijving van deze video, en te installeren. Zodra het programma is gedownload klik je op installatie uitvoeren en zorg ervoor dat Google Drive de stappen doorloopt. Dat gaat tot nu toe automatisch. Nu het programma bijna is geïnstalleerd, vraagt hij om je te inloggen. Daarna krijg je wat standaard instructies waarbij je op oké OK kunt klikken. Vervolgens vraagt Google Drive welke bestanden je wilt backuppen en welke bestanden je op je computer wilt bewaren. We kunnen voorstellen dat je niet genoeg opslagruimte hebt om al je bestanden op te slaan. Dus je kan zeggen dat je maar een selectie op je computer wilt synchroniseren. In ons geval bijvoorbeeld alleen de werkmap. Nu we op oké okay hebben geklikt, gaat Google Drive voor ons aan de slag. Hij downloadt alle bestanden, zet die bij ons in de D-Map en zorgt ervoor dat alles automatisch gesynchroniseerd wordt over en weer.